deze serie ga je zelf een website programmeren met html-code. In 9 missies leer je onder andere een webtink-account aanmaken, zelf html-code schrijven, tekst Plaatjes en video's toevoegen aan je site, achtergrondafbeeldingen plaatsen, alle kleuren aanpassen, links toevoegen en nog veel meer. Wat heb je daarvoor nodig? In deze missie heb je nodig een pen of een potlood en een printer om het websiteontwerp Ontwerp Canvas te printen. Print nu de werkbladen en start je computer op. Terwijl je dit doet kun je deze video even op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden één of twee keer te klikken als je een tablet hebt. Probeer het maar en verzamel de materialen. In deze serie ga je een eigen website bouwen met echte HTML-code. Dat ziet er zo uit. Maar wat is HTML eigenlijk? HTML is de taal of code die gebruikt wordt om internetpagina's te bouwen. Alle pagina's die je op internet bekijkt, of dat nou YouTube of Google is, zijn gemaakt met HTML. Ook al zien ze er allemaal verschillend uit. HTML is een zogenaamde opmaaktaal. Door middel van HTML-code kun je aan een website kleuren, afbeeldingen en links toevoegen. HTML bestaat uit gewone tekst, waarin met speciale tekens is aangegeven hoe de tekst moet worden getoond. Zo'n teken of markering noemen we een tag. Dit is bijvoorbeeld de tag voor een plaatje. HTML wordt meestal bekeken met een webbrowser, zoals Google Chrome, Safari of Internet Explorer. Deze browser leest de HTML-code en zet hem voor jou om naar een mooi opgemaakte en goed te lezen pagina. De afkorting HTML staat voor Hypertext Markup Language. Een belangrijke eigenschap van HTML is, is dat het hypertext ondersteunt. Hypertext zijn stukjes tekst of plaatjes waarmee je door erop te klikken naar een andere internetpagina kan gaan. De zogenaamde hyperlinks. HTML is dus de taal die gebruikt wordt om internetpagina's te bouwen. Maar... Voordat we een echte site gaan bouwen, moet je eerst bedenken wat voor website je wilt gaan maken. Waar gaat je site over, wat komt er precies op en hoe gaat je site heten. Pak daarom eerst het website -ontwerp canvas erbij. Dit is het website -ontwerp canvas Dat is een mooie naam, maar eigenlijk is het gewoon een overzicht waarop straks alle informatie staat die je nodig hebt om je website te gaan ontwerpen. Kijk maar eens. Het canvas bestaat uit vier onderdelen. De naam van de programmeur of programmeurs... Jouw naam of jullie namen als je deze missie met z'n tweeën doet. Het onderwerp van de site. Waar gaat de website over? Dan linksonder wat er allemaal op de site komt. Tekst, afbeeldingen, video's en ga zo maar door. En dan als laatste hoe gaat de site heten. De naam van je website. We beginnen met de bovenste twee vlakken. Ik vraag je om zo dadelijk deze video even weer op pauze te zetten en dan eerst jou of jullie namen in te vullen. Maar ook goed na te denken over waar jullie site over gaat. Dat kan een hobby zijn, een sport, je huisdier of iets anders. Kruis je keuze aan en schrijf erachter op de stippenlijn waar je site over gaat. Bijvoorbeeld voetbal of robots. Als je dat gedaan hebt, druk je weer op play en gaan we weer verder. Zet nu de video op pauze en vul de bovenste twee vlakken in. Gelukt? Mooi! De volgende stap in het ontwerpen van je website. Wat komt er allemaal op? Ga je iets vertellen over het onderwerp dat je hebt gekozen? Komen er plaatjes of afbeeldingen op? Ook video's? En links naar andere vette sites of websites die ook over jouw onderwerp gaan? Zet de video op pauze en kruis aan wat er op jouw site komt. Als laatste nog een naam voor je website. Deze naam is meestal niet te lang en beschrijft wat er op de site te vinden is. Bijvoorbeeld Steins Minecraft video's. Zet de video op pauze en bedenk een naam voor je site. En noteer deze in vakje nummer 4. Goed gedaan, je websiteontwerp is klaar. Je hebt je eerste medaille verdiend. In de volgende missie ontdek je wat je allemaal kan doen met WebTink, hoe je een account aanmaakt en hoe je je pagina publiceert. Ik ben erg benieuwd naar jouw website-idee. Het lijkt me leuk als je een foto van jouw canvas wilt delen met ons op Facebook of Instagram. Hieronder staan de links naar onze site. En vergeet je ook niet te abonneren op onze YouTube-kanaal. Tot de volgende missie.